Uh, Stefan, ik heb afgesproken met de uh, directeuren van het bedrijf Ruben de Robijn. Ja. Want die hebben iets bijzonders. En, en wellicht kunnen we met ze ruilen. Oh, wat is het dan? Ja, je ziet het vanzelf. Albert. Ja. Pan. Mijn goede vriend uh, Stefan. Hey, hey, Dag Stefan. Hey. Uh, ja, wij hebben contact gehad over de mail. Uh, jij hebt iets bijzonders uh, voor ons. Ja, dat kun je en, wel zeggen. Ja. En we zijn heel benieuwd wat het is. Oh, Dan ga ik je meenemen. Goed, <laughs> op avontuur. Jij hebt een groothandel hier, of niet? Ja, wij verkopen uh, mineralen en fossielen en, uh, en edelsteinen. Ja, Aan wie verkoopt je dat dan? Nieuw uh, aids aidswinkels, natuurwinkels. Ah, het is wel mooi. En hoe kom je eraan? Dat kopen wij in uh, de hele wereld. Dit komt uit uh, Brazilië en Uruguay. Gewoon uit de mijn of zo uh, ja. haal je dat. Ja, dit is een roze kwarts bijvoorbeeld. En dit uh, wordt gebruikt voor. Uh, voor uh, Ja, bijvoorbeeld. Oh, of, ja. Uh, of een hanger. Ja, mooi. Ja. Nou, hier heb je die uh, zakstenen. Dit er werkt uitstekend, als bijvoorbeeld als je hoofdpijn hebt, dat geloven me mensen in, dat werkt ook wel zo. Hè. Volk jaar hebben we Ja. We hebben ongeveer 60.000 kettingen hangen. Wow. En hier heb je dan trommelstenen. Heb je hebt allemaal stukjes en dat gooi je dan allemaal bij elkaar in een trommel met de slijpmateriaal. En dat laten ze. En dan ga je even drie dagen. En dan krijg je dit soort vormen. Maar we komen nu in de buurt van, van onze verrassing. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Kijk. Wow. Oh. Cool. Wat is dan het verhaal van dit schilderij? Het is in China geschilderd. Er hebben 17 schilders elf maanden aangewerkt. En elke schilder... Die had zijn eigen specialiteit, want er bleek ook een neuzenschilder bij te zijn. Hoe <lacht> ja, kom je erop? Die 17 die moesten dan nog ook leren om met elkaar samen te werken en om toch een complete schilderij te krijgen. En heb jij een idee hoe goed het is? Hè? Als nou een Rembrandt-kenner hier komt kijken, staat hij dan te kijken en zegt hij zo, dat is dus, dus, dus wel een goede replica. Of, of zegt hij van, nou jongens, nou, het is leuk. Ik, het is, uh, uh, hij gaat door voor een goede, uh, uh, goede replica. Zijn er heel veel van dit soort replica? Of is, is... Volgens mij is het de enige in de wereld. Ja, ja. En hoe kom jij eraan, uh, Paul? Dit zat bij de inboedel. Oh, toen jij het bedrijf kocht, ja. zat deze erbij? Ja, mijn ah, voorganger, ja. Ja. Uh, uh, Ruben, Ruben Masman, die heeft het toen uh, laten, laten maken. En wat bijzonder is? Uh, het is ook het originele formaat, want toen Rembrandt de Nachtwacht uh, had geschilderd... ...toen ging hij uh, bij het plaats op de Dam, kon hij niet naar binnen, hebben ze een stuk afgezaagd. Ja. Dus de Nachtwacht die in, uh, in, het, in het, het Rijksmuseum, Rijksmuseum hangt, ja. dat is niet zoals Rembrandt hem bedoeld heeft. Deze wel. Kijk, hier kun je nog een beetje zien, uh, Stefan, wat er ontbrak in het origineel. En hier die bovenkant eraf, en hier die zijkant eraf. Oh, het zou zoveel waard zijn als het huis. Ja, dat, dat weet ik ook niet, uh, Stefan. Maar nou, geen echte. Nee, ja, maar ja, Stefan, de echte is misschien een miljard euro waard. Ik, ik denk dan, als het een, een, een goed gelukte replica is, de enige in zijn soort op originele grootte, dan is het toch wel een goed verhaal. En dan denk ik, dan, dan, dan, daar kunnen we daar nou misschien wel iemand voor vinden. Misschien niet in Nederland, maar misschien wel uh, in, ja? in, in Arabië of in Japan of weet ik veel waar. want je bent echt gelijk enthousiast. Ja, ik ben enthousiast, eh, Stefan. Nou, ik ben maar ik zie jou twijfelen. Ja. Ik weet het niet, in het huis kan ik wel nog op vakantie. Ja, ja in een schilderij kan je niet wonen. Nee. Nee, dat is waar. Maar dan wil je ook geen miljoen. Kijk, dus je zal moeten raden. Ja. Want dat is de opdracht. Maar waarmee? Ja, maar dat is de vraag. Ja. Wat zullen we doen nou, Albert? We, we nemen twee weken de tijd. Ja, even onderzoek. We zoeken het ja. op de bodem uit. Ja. En dan komen we hem halen. <laughs> of niet. Of niet.